Ik wist niet dat dit allemaal met AI mogelijk was. Ik beloof je één ding, deze video will blow your mind. Als ondernemer ben je bezig denk ik met de toekomst altijd en vooral wat verandert daarin en technologie is daarin een super belangrijke factor want het is belangrijk om te kijken waar we naartoe gaan en hoe jouw onderneming daar mogelijk hinder of profijt van ondervindt. Nou, in deze video laat ik je zien wat er op het gebied van AI allemaal mogelijk is en ik beloof je het wordt echt mindblowing. Ik ga een compleet digitaal alter ego van, mij, van mezelf maken en ik laat je in drie stappen zien hoe ik dat heb heb gedaan met een drietal tools en ik maak deze video niet zozeer om te laten zien van... ah, kijk eens hoe vet deze techniek en dit kan allemaal. Ik maak hem vooral ook om de discussie op de gang te brengen... van wat vind jij daar als ondernemer nou van? Dus laat dat onder in de comments weten. Als je deze video hebt bekeken, wat vind je ervan? Zeg je aan de ene kant wow, ik vind dit echt creepy... en laten we dit aan banden leggen, want hier word ik niet blij van. Of zeg je van, ah, gaaf, ik zie hier acuut de mogelijkheden van in... Uh, en kom erop met die nieuwe technologie. Uh, daar ben ik benieuwd naar. Dus nogmaals, laat het weten onder in de comments... Onder deze video, maar laten we snel gaan kijken hoe ik tot die digitale variant van mezelf ben gekomen. Zoals ik al zei, ik heb een drietal tools hiervoor gebruikt. ChatGPT, ik denk onderhand wel bekend, maar ik laat zo meteen zien waarvoor ik hem in dit proces heb gebruikt. De tweede tool die ik heb gebruikt is Descript en de derde is DID. Ik zal zorgen in de beschrijving van de video dat ik de linkjes aanbreng naar deze drie tools... ...zodat je er ook zelf mee kan gaan spelen. Wat heb ik als eerste stap gedaan? We zijn eerst naar ChatGPT gestapt. En daar heb ik gevraagd voor deze demo, zo noem het maar even. Wat zijn nou vijf tips, vijf belangrijke tips voor ondernemers als ze willen groeien? En je stelt de vraag aan ChatGPT en het antwoord komt direct. Ik heb deze hele tool in het Engels gedaan, omdat de tools eigenlijk alleen nog maar zijn ingericht op de Engelse taal. Dus dat is de reden dat alles in het Engels is. En ook, net zodat het me niet om de techniek gaat in deze video, gaat het me ook niet zozeer om de kwaliteit van de antwoorden van ChatGPT. Want ik beloof je één ding, dit zijn op zich al best wel relevante tips die ik hier te lezen krijg, maar dat wordt alleen nog maar beter. Maar daar gaat deze video niet om. Het gaat erom om te kijken wat technologische de mogelijkheden zijn en om na te denken en om jou te inspireren wat de impact daarvan is. Nou goed, ik heb deze uh, vragen uh, gesteld aan uh, chat GPT uh, en daarna gaan we door naar de volgende tool en dat is Descript. En daar kan ik de tool, uh, daar kan ik de tekst uh, letterlijk in copy-pasten. Uh, dus dat doe ik dan ook huppakee, ik heb even een introotje geschreven, één zinnetje, maar voor de rest heb ik letterlijk de chat gpt antwoorden hierin gecopy paste uh, en nu wordt het interessant want wat die script kan is die kan van zo'n tekstbestand een stem maken. Dus in de simpelste variant heb je de keuze uit een aantal stok, eigenlijk een soort uh, ja, voice-over uh, stemmen die je kan kopen uh, en die dan jouw tekst gaan uitspreken. Zoals we uh, hier uh, zien, uh, Emily die spreekt hier de tekst uit. This video, the five most en ook hier weer, um, je denkt, ah is een beetje een robotstemmetje. klopt, maar uh, als we al naar de betaalde variant gaan van Descript, dan kun je Emily bovenaan laten praten, vrolijk laten praten, zakelijk laten praten, dus ook intonatie behoort tot de tools. Je kan us en a's uit je tekst slopen, uh, dus je wil niet weten wat voor mogelijkheden. Ik laat hier nogmaals alleen maar de top of the iceberg zien. Nu wordt het interessant, want wat heb ik met D-Script gedaan? Ik uh, heb een script van hun gekregen, uh, ze noemen dat een dub voice maken, oftewel jouw eigen stem digitaliseren. Daarvoor heb ik een kwartier lang tekst ingesproken, een, een, gewoon een tekstueel script, heb ik een kwartier lang ingesproken, heb ik geüpload naar naar script en een dag later kreeg ik mailtje, Ronnie, jouw stem is klaar. En die gaan we nu op deze tekst plakken. Uh, en dan krijgen we dus dit resultaat. To create a strong brand, your brand is the face of your business. A strong team of talented and motivated individuals will be essential for scaling your business. Starting and growing a business is not easy. And there will... En ook hier weer, uh, tuurlijk, die tekst, de intonatie is nog een beetje robotachtig, maar het is wel mijn stem en ik heb deze tekst niet ingesproken. Uh, dus ik kan nu op dit moment alle tekst in dit systeem stoppen en met een klik op de knop spreek ik die tekst uit. Dan zijn we nog niet klaar, want het kan nog uh, spannender, want nu gaan we naar DID. En DID is een tool en die zie je hier, waarin jij audio, oftewel de tekst die we nu hebben gemaakt in audio, kan koppelen aan een stilstaande foto die dan voor jou gaat praten. Uh, oftewel, ik heb hier een foto van mezelf uh, geüpload, die zie je hier. Uh, ik pak het audiobestandje wat ik zojuist in Descript heb gemaakt met mijn eigen stem en die plak ik uh, aan uh, mijn foto. Ik zeg generate en in een split second, nou, laat het een minuutje duren, heb jij je eigen video en die ziet er dan dus um, zo uit.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 Dit vind ik dus waanzinnig. Dus samenvattend, ik heb ChatGPT gebruikt uh, om inhoud te creëren. In dit geval vijf ondernemerslessen. Daar ben, daarna ben ik naar Descript gegaan en daar heb ik van dat stuk tekst mijn eigen stem eronder geplakt, waardoor ik die tekst uitspreek. En in de derde stap heb ik mijn eigen foto gebruikt uh, en spreek ik mijn eigen tekst uit. En ook nu hier zie je weer dat dat mondje dat klopt nog niet helemaal, maar daar gaat het mij niet om. Wat vind jij hiervan? Als dit tot de mogelijkheden van vandaag hè, behoort. En let wel, ik heb hier de gratis versies gebruikt van de tools, maar OE als je een paar tientjes per maand betaalt, dan worden de mogelijkheden op dit moment al endless. Um, ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het weten in de comments onder deze video. Als je ondernemer bent of freelancer of je werkt gewoon, boeit niet. Als je professioneel actief bent, wat vind jij van dit soort technologische ontwikkelingen? Ik hoor het heel graag. Dank je wel voor het kijken. Uh, leuk dat je bij CVD TV uh, op bezoek was. Als dit nou de eerste keer was. Ik doe meer op mijn YouTube kanaal. Met name het interviewen van ondernemers. Er staan inmiddels meer dan duizend gesprekken op met super toffe ondernemers. Uh, ik praat twee keer in de week met een ondernemer. Elke dinsdag, elke donderdag een video. En daarnaast deel ik mijn eigen video's. Waarin ik ondernemerslessen, tips en tricks en trends zoals deze uh, behandel. Dus mocht jij dit tof vinden en vind je dit leuke onderwerpen. Uh, abonneer je dan onder deze video op de abonneerknop klikken. Maak je mij super blij mee. En dan blijf jij voortaan op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent CVDTW. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken. En namens mijn digitale variant, die hier netjes staat te wachten, zeg ik hoi.